Een speciale levering bij de achteringang van het textielmuseum. De broeders van Meer Industrial Movement Stilburg bezorgen een supermodern weefgetouw. Vandaag wordt het in het textiellab geplaatst. Als de testen goed verlopen, kan het in december al productie draaien. De transporten komen uit Lindau, Duitsland. Daar komt de weefmachine vandaan. De Liet is in Italië gebouwd. En de Jacquard machine is in Lyon gebouwd, in Frankrijk. Ja, het zijn allemaal grote machines, dus daar hebben we een transporteur voor nodig die, die ons begeleidt in het, in het naar binnen brengen van, van de machines. Nou, onze specialisatie is eigenlijk dat machines van ja, tot ongeveer 25 ton in één, in één stuk uh, buiten brengen, laden, vervoeren. En dan we los zijn binnenzetten. Een levering biedt iedere keer weer een uitdaging, zo ook bij het textielmachine. Namelijk de, de, de kleinere ruimte. Je kan niet met groot materiaal naar binnen. Dus dat ook met krikjes en wieltjes. En uh, goede handwerking om hem om, uh, om op zijn plek te krijgen. Deze machine is 3,60 meter breed. Waardoor we eigenlijk veel bredere stof kunnen meven met minder confectie. En de markt vraagt gewoon om, om, uh, om een bredere doek te kunnen leveren. We maken heel veel uh, verschillende producten. We maken van, uh, van uh, damast tot uh, uh, wandkleden en uh, huishoudtextiel. De belangrijkste afnemers van het Textielmuseum zijn kunstenaars en ontwerpers. Kupouders Vermeer doet meer dan alleen industrial movements. Wij verhuren gecalibreerde testgewichten voor het testen van uw kraan- of hijsinstallatie. En we leveren een grote scala aan containers, bijvoorbeeld kantoorcontainers en zeecontainers. Gebroeders van Meer. We take care of your machinery.